Je bent heel scherp in het naar boven halen van die precieze meerwaarde. En je stelt daar ook verhelderende vragen voor als je zelf helemaal in je eigen idee bent vastgedraaid. Want soms heb je dat als je zo met je eigen product bezig bent. Dat je een beetje in een trainersjargon gaat praten. Nou, dat, daar sta jij niet toe. Jij haalt het elke keer weer ja, naar boven. van wat, wat wil je nou precies zeggen? Of, nou, dat helpt gewoon heel, heel goed. Dus ik ervaar het als heel waardevol en ook... Wat je doet na de video is dat je helpt om dat marketingplan scherp te stellen. Dat is echt heel fijn. Mijn naam is Marieke van Ginkel en ik ben leiderschapstrainer en teamcoach. En ik help vooral heel veel leiders die niet langer willen sturen op macht... ...maar veel meer in verbinding met hun groep resultaat willen bereiken. Dus ik ben gespecialiseerd in informeel leiderschap. Hoe krijg ik een groep mee zonder dat ik onder druk zet? Nou, en ik help hen met paarden, zodat ze kunnen zien hoe ze overkomen als leider en hoe je ook een groep meekrijgt. En ze zien daardoor heel snel wat hun gedrag is en wat het effect is van hun gedrag. Het werk wat ik doe is echt super concreet en praktisch. Dus dat wilde ik heel graag in beeld brengen en ook op een hele professionele manier. Het is heel fijn dat als jij daarin mij begeleidt, dat ik daar helemaal niet meer over na hoef te denken. En ik wist van nou het, het videoverhaal dat komt helemaal goed, want ik kan het helemaal aan jou overlaten. Dus uh, ja, vandaar dat ik met jou heb gewerkt. Ik dacht nou, ik wil echt laten zien wat de meerwaarde kan zijn. Het gaat helemaal niet om die paarden, maar echt wat heb jij er... ...om als mens, zodat je ook kan zien hoe de paarden als instrument werken voor jou. Nou, je hebt me daar enorm geholpen om ook vanuit het perspectief van ja, degene die kijkt... ...een goed samenhangend verhaal uh, te maken. Dus dat is de reden waardoor, waarom ik met video heb gewerkt. Je merkt dat mensen heel lang je volgen... ...en in de gaten houden van oh, deze training zou ik ooit willen doen... ...als ik budget heb dan ga ik nou, dat doen. En dat het heel veel uitmaakt dat ze, dat ze gevoed worden in de tussentijd door verhalen van andere mensen. En dan heb je gewoon een soort van bewijs nodig dat het echt voor je werkt. Nou, dat is wat testimonials echt voor je doen. Ook op langere termijn, dus om structureel testimonials te verzamelen, helpt heel erg goed. En je merkt van dat je profiel vaker wordt bekeken en dat er vreemde mensen bellen. Dus mensen die niet op je lijst of in je warme netwerk zitten, maar uit andere delen van het land. Uh, opbellen en zeggen, nou ik heb uh, je video's bekeken. Ik denk dat dat iets voor mij is. Dus je, je vergroot je, je klantenkring enorm. Je zoekt dan altijd naar keiharde cijfers in omzet, maar ik zie dat meer door de jaren heen. Je ziet gewoon dat je bedrijf groeit. Want ik merk dat als mensen veel video's hebben bekeken, ze weten goed wat de training inhoudt. Ze weten goed wie ik ben en wat ik te bieden heb. Dan, en dan bellen ze, dan weet je zeker, oh, dat is een weloverwogen beslissing van deze klant. En dan heb je een veel betere lead dan dat het meer schot hagel is. Waarbij nog heel veel onduidelijk is in, in het proces van wat je te bieden hebt of voor wie het is. Nou, ik zou willen zeggen dat het je heel erg helpt om niet alleen meer klanten te krijgen maar ook echt de juiste klanten. Ik merk dat je vaker strategiegesprekken hebt die direct to the point zijn waarbij je eigenlijk al weet dat het klopt. Maar door video heb je wel een soort stap te zetten van nu ben ik klaar om een groter publiek uh, aan te spreken. Ja, dat is natuurlijk ontzettend eng maar heel belangrijk dat je dat doet. Dat dus niet meer alleen in je eigen veilige cirkeltje blijft maar dat je... Op een gegeven moment de stap zetten, denk ik, het is allemaal echt goed genoeg om de wereld te veroveren. Het video maken dwingt je ook om heel scherp te zijn: van wat heb ik nou eigenlijk te zeggen? En wat is mijn meerwaarde dan als ik dat moet zeggen in één zin? Dus je merkt dat dat hele proces van video maken je eigenlijk al helpt om meer te profileren. En ja, ik merk dat als ik met video's bezig ben, zo door de tijd heen, dat het eigenlijk steeds beter wordt. Je wordt steeds meer helder in je profiel en je krijgt steeds meer de juiste klanten. En video maakt dat gewoon super duidelijk en die testimonials maakt dat ook duidelijk. Dus je krijgt meer klanten en ook de klanten die je wil hebben. Ja, dus het is heel waardevol om testimonials te hebben. Ja, het doet heel veel.